Ze zeggen, haal uw diploma, anders vind je nooit een job. Het soort zin dat zichzelf voorbij loopt en mij achtervolgt. Ik heb die diploma-gedachten gedeeld en geloofd. Ik wist die veel beter. Ik moest de afstand overbruggen tussen het beeld in mijn hoofd en de werkelijkheid. En mijn waarheid, die liep voor je meter. Zie, ik ben leraar geworden. Pro-onderwijs maar verward. Want op ons achttiende zeggen ze zowel, je bent jong, leef, ga experimenteren. Als, kies een beroep, jong, voor de rest van uw leven. En ik vind die twee nogal moeilijk om te combineren. Ze zeggen dat we onze dromen moeten najagen, schieten ze voor onze neus neer en laten ons het karkas dragen. Ze zeggen, je gaat er nooit van leven, hè, Kevin. Maar je optredens, jong. Tof. En als ik erover nadenk, voel ik mij ineens heel klein. Ik wil mijn dromen verwoorden door ze op papier te zetten. Maar wat als ze ten dode opgeschreven zijn? Ze zeggen, hou je geld bij, voor later, als je oud bent. Het soort zin dat ik zelf voorbij loopt en mij achtervolgt. Weet je, ik dacht dat alles goed ging. Tot die keer dat ik eten of geld had en in mijn eigen vuilbak op zoek ging. Tot die keer dat ik mezelf losliet, want ik verloor alle voeling. Ik weet het, ik ga pas bij pensioen binnen oneindig veel jaren. Dus nu spaar ik mijn zorgen op, omdat ik niks anders kan sparen. Gelukkig... Ik mijn zorgen ook zelf maken. Het zijn artisanalen. En ze zeggen dat we vanaf nu in een wereld van terreur leven. Dus misschien word ik zelfs nooit oud. Misschien kom ik om door een bom die mijn bestaan uitkomt met bloedspatten. Maar angst is voor mij geen voorbeeld. Dus ik volg niet naar in voetstappen. Integendeel. Op het donkerste moment grijp ik naar de pen om aan iedere terrorist te laten weten dat ik niet aangeslagen ben. Ze zeggen, politici, die geven niet om ons. Het soort zin dat zichzelf voorbij loopt en mij achtervolgt. Want, ik weet het wel, hè? maar mijn reactie? Ah, niet veel soeps. Ik ben een hypocriet die de overheid aanvalt via posts op Facebook. Ik ben zorro, die niet weet wat de beste zet is. Het is teken tak binnen de lijntjeskleur, maar geen daad van verzet is. Ik wil me niet voor een leven van kritiek via sociale media klaarstomen. Vorig jaar, 16 zestien mensen, omgekomen door het nemen van een selfie. En ik snap het niet, dat ze het niet zagen aankomen. Ze zeggen zoveel, zoveel dat woorden hun kracht verloren. Zinnen, zonder vermogen, niet sterk genoeg meer om mij te achtervolgen. Maar al bind ik ze vast aan de bodem, ze zullen altijd komen bovendrijven. En ervoor zorgen dat ik eeuwig achter mij zal blijven kijken. Merci.